Gooien. Wat is het grondgooien? Je gooit oh ja. een stukje op de grond. Vandaag ga ik op buiten samen met Blondie en Ivy ik doe ik even aan de hand werken. Of in de wonen of los. Ik moet nog even kijken. Ik weet niet waarheen. Ik denk dat ik... Ik hm, weet niet ik ga of ik ga een rondje op op een het strand. Dan heb ik al heel lang onderweg. Nee, dat is niet handig. Dat ga ik wel doen naar de regio. Ik lekker school. Dan heb ik 7 toetsen waar ik voor moet leren. Ik heb al geleerd voor aardrijkskunde, wiskunde en eco. En voor de rest heb ik nog voor geschiedenis, bio, Duits, Frans. Moet ik nog even voor leren. Oh, ik heb ook weer een nieuw rooster. Uh, dus ik zit nu in plaats van maandag en woensdag tot de vijfde. Dus tien voor vier zit ik dan uh, maandag en donderdag. Dus dat is wel leuk. Oh, het is op beetje uh, weer een mooi dekje op. Daar vallen we goed op. En er zijn wedstrijden. Dus uh, het is lekker druk. Oké, okay, ik heb net al zoiets leuks meegemaakt. Ik zag uh, vier vrouwen lopen in een soort groen hesje. En ze waren een soort wandelgroepje. Het was echt schattig. Uh, ik was ze eerst wel aanspreken van, oh wat leuk. Ja. Toen kwam ik ze weer tegen. En er is dus zo'n paardenstoplicht in Den Haag. Nou ja, Ik ga er gewoon bij staan, doen alsof het normaal is. En die vrouw ging er aan. Oh, het is naar nou een paardenstop licht. Weet u wat allemaal? Was? Nou, dus daar ging ze helemaal over lachen. Ja, nou, waar ging het? Kom jij dan op mijn rug? En dan gingen ze met z'n allen een soort Lasso-liedje zingen. Het was echt genial. Oh, ze hebben echt mijn dag gemaakt. de Vrouwen waren, denk ik, 50, 60 plus. Dus dat maakt het nog grappiger. Nou ja, we hebben één dunk donut. Ik heb dus op TikTok voorbij zien komen. Oh, we moeten maar met de crew blijven zo. Ik heb op TikTok voorbij zien komen dat ze een paard altijd donuts gingen geven. Dus ik heb hier één donut met helemaal niks erin en erop. Het is wel geglazuurd. En ik dacht, misschien vindt Blondie dat wel lekker. Dus ik ga even van camera draaien, want dan heb je één jullie beter beeld en kan ik beter filmen. Dus dan gaan Blondie een donut geven. Oh. Oh. Is dat hè? Ja. Wow. Nou ja, ze. <laughs> Blondie lust ook denken, Donuts Als je het ziet, Tessa, waarom ben je in de stapmolen? Ja, dat vraag ik me ook af. Oh, voor een hostel. Of iemand vond het leuk om oh, een hostel af te gooien. Want ja, Pssst. waarom niet? Wat ben jij voor een raar paard? Ja, moeders die uh, smeken nu inmiddels om mijn telefoon voor het filmen. Want, uh, Wil je dat niet op de grond gooien? Wat niet op de grond gooien? Je oh, gooit er ja. een stukje op de grond. Uh, dus nu smeek ik steeds op mijn telefoon. Dat was ook met karten zo. Dan uh, laat ik mijn telefoon daar en dan zie ik vervolgens, als ik aan het karten ben, zie ik daar. Oh, hé, hey, dat is mijn telefoon! Hoe kan die daar nou zijn? Oh, mama ook! Dat is wel grappig. Heb je al verteld wat je gaat doen? Oh, ik ga vandaag uh, een springles doen met Blondie. Uh, want we gaan tussendoor, nou ik heb wel aankomende zondag de regio, maar tussendoor ook wat fun met uh, springen. Ben je nou aan het doen? Ja, <lacht> Lindse! Tadaa! Is dus dit ook heel ver sta. Ik was vandaag wel een beetje moe, dus ik uh, had wel wat netter kunnen rijden voor mijn gevoel. Maar het ging eigenlijk best wel heel erg goed. Het ging veel beter dan twee weken geleden, want ik moet dan natuurlijk weer in het springritme komen en dat soort dingen. Maar uh, het is hem gelukt. Tess, hoe is het? Ja, goed. Ik merk dat sinds ze ingespoten is, dat ze een stuk flexibeler ook in haar hals is. Dus en yeah. ze heeft nu ook links. Dat we gisteren gisteravond met Daan ontdekt. Dat ze een soort, omdat ze zo makkelijk kan buigen naar links, als ze een soort knikje heeft. Ah. Dus dat is ook wel grappig, want voorheen deed ze dat nooit. En rechts begint ze ook steeds makkelijker te buigen. Nog steeds wel lastiger dan links. Yeah. Maar het gaat wel al gelijk een heel stuk beter. Wat goed. En draaien gaat dus ook beter? Ja, heel erg. En zijn er nog wedstrijden in het verschiet? Uh, zondag. Kijk, in het? Uh, L1. Regio? Ja. Spannend. Nou, gaan we eens eventjes kijken of we jou even de regio klaar kunnen maken, hè? Want dat zou het mooiste zijn. Oh, nou, dat wordt ook echt uh, beter, hè? Dat is fijn. Ja, blondie, goed zo. Maar ik ben blij dat nu alle kwartjes langzaam samenvallen. En dan zie je dus inderdaad hoe belangrijk en je training... en het mobiliseren door mij... en dan nog het ontstekingstukje echt oplossen. Ja, niet schokken. Niet schop, maar dat vind ik niet aardig. En uh, dat, je dan, dat het echt even tijd kost om dat allemaal bij elkaar te brengen. Ja. Maar als het dan, want wat ik nu wel ook zie... Is dat ze wel ook hier gaat ontwikkelen. En je ziet nog een beetje zo, die, ja, wat gaten en wat meer vulling. Maar ze gaat heel duidelijk hier vullen. Dus als je nog een paar maanden verder bent, zul je echt zien dat je veel meer kap hebt, ook in die hals. En dat komt omdat die functioneert in die werfkolom. Nou, dan kan het groeien. Ja, dat is echt, uh, echt mooi werk. Hallo? Hoe is het met deze dame? Ja, niet heel goed. Nee? Wat gebeurt er? Uh, heel druk en kan haar energie niet zo goed kwijt. En nu steeds door de stadmolen heen. En, uh, oh. Is ineens wild geworden. Ze voelt zich dus er waarschijnlijk ergens wel heel goed, alleen kan ja. ze het niet kanaliseren. Ja. Hoe vaak train je met haar? Uh, twee dagen wel en dan één dag niet. En wat is die twee dagen? Is altijd rijden of is het ook bronzeren? Nee, nee rijden nog niet omdat ze weer in de rug is ingespoten. En wanneer is ze in de rug ingespoten? Twee weken geleden. Oh, okay. maar heb je daar... doorgestuurd? Ja, sorry, ja. Ik, uh, ja, nee, ik, ik weet het. Ik weet het. Dus bij de SI-vlichten we ja. nog een ja. keer? Ja, nog bijbehandeld. Oké, okay, twee weken, dus dan gaan we nu toch wel weer rijden. Wat er wel voor gaat zorgen, denk ik, dat ze ook weer wat meer uitdaging heeft en dus ook weer wat rustiger wordt. Ja. Uh, tijdens het longeren aan de bijzetteugels, lukt het dan wel om er te focussen? Ja, dat, dat lukt wel. wel. En het werk aan de hand? Uh, dat heb ik niet zo heel veel gedaan. Hè? Daar heb je niet zo veel gedaan. Dat is denk ik wel even interessant om met een aankomend lesje, ja, kijk even Daan om het eens aan, uh, misschien even mee te gaan nemen. Ook omdat hij dus nog een keertje daar behandeld is. En dan is het fijn als dat eventjes gecheckt wordt, links en rechts, hoeveel asymmetrie erin zit. Ja. Ik ga hem nu losmaken. Dan gaan we twee dagen nog even longeren en een beetje werk aan de hand doen. En dan gaan we toch eventjes uh, er weer op. Er weer op. Ja. Maar de eerste keer wil ik dat je eerst weer gewoon even lekker aan de bijzit longeert voordat je erop gaat zitten, ja, zodat zij warm is, over de rug is en dan uh, kijken ja. wat hij gaat doen. Vind het saai, He? dan moeten we het weer leuker maken het werk. Want ze is achter wel echt uh, heel veel beter. Ja. Voor jou geldt echt, als je erop zit, niet denken, oh ik mag nergens aankomen, echt paardrijden. Ja. Kort, maar echt paardrijden. Ja, dat ja. is goed. Hey. vind je het ook? Nee, helemaal Zie je die tas? Ja. Er zit een schaap in hè? Ik heb hem ook. De paarden, staan inmiddels in de molen zijn allebei gemanipuleerd. Ivy en Blondie zijn allebei heel erg verbeterd. Blondie is nu eigenlijk klaar. Nou ja, natuurlijk moet ze nog steeds een uh, soort APK-keuring. Dat heb je bij de auto. Uh, dat je dan eens in de zoveel tijd uh, toch nog moet laten. Dan moet je drie keer in het jaar, vier keer in het jaar. Nalaten, kijken. En uh, wordt alles gecheckt en weer losgemaakt. Dat nou, is met een auto dat natuurlijk niet zo, want het auto moet alles vast blijven. Maar met een paard wordt dan weer alles losgemaakt. En, oh God. Ik mag ook weer gaan rijden op Ivy, want Ivy begint druk te worden. En is toe aan verandering. Dus daar, we dus daar gaan we ook weer mee aan de slag. Dus ik mag ze allebei weer gaan rijden.